O, oh, Sintje, kijk eens. Kijk eens. O oh, Sintje. Omasha, oh, kijk eens, Mascha. Kijk eens. Hé. Hey. Omascha. Mascha. Hé, Mascha. Hé, hey, Mascha. Hé. Hey, Mascha, kom eens, kom eens, kom eens. O, oh, Mascha, kom eens. O, oh, Mascha. Oeh, Mascha. Sintje. Oh, Sintje. Kijk eens, Sintje. Hé. Hey. Masja. Oh, Masja. Oh, de mini kip. En de blauwe kip. En nog een blauwe kip. Super geseleggen hier. Mascha. Sintje. Oeh Mascha, kom eens, kom eens. Sintje Masha hey. in de schaduw